Hé, hey, Blackjack. Goed zo, Joes. De blauwe en de groene bak. Hé, hey, Blackjack. O, oh, Joes, kom maar, Joes. Hé, Joes. Hé, Joes. Hé. Dat smaakt goed. Hé, hey Blackjack. Oh, Annabel. Helemaal naast Roosje. Dat is wel eng. Hé, hey Roosje. De waterbakken zijn helemaal leeg. Daar moet duidelijk iets aan gebeuren. Oh, Roosje. Goed zo, Blackjack. Hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Ik ga de zak naar binnen doen.